Hallo allemaal, een super leuk like dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Nora en vandaag heb ik een shoppinglok voor jullie, want ik ben namelijk in Spanje en ik heb heel leuke sieraden gekocht. Hier in beeld komen enkele video's of zo van in de winkel, want dat was eigenlijk een super grote winkel. En dat was zo'n hele wand met sieraden De winkel lag ergens in Spanje, dus ik kan niet zeggen waar ik het heb gekocht, maar ik weet wel dat het ergens in Spanje ligt in dit stadje hier zo. En ik ga nu unboxen met jullie, dus zijn jullie benieuwd wat hier in zit? Vergeet om zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Alles zit hier in deze zak, dus ik ga even omkrappen. Als eerst heb ik hier heel leuke glittertjes. Het zijn 12 busjes met allemaal verschillende glittertjes. Zo van die zes en dan zo van die hartjes, als je dat kan zien. Moet... Ik weet niet goed of je het ziet, maar dit zit er allemaal in. Dan zulke schelpjes. Twee van deze satijnrollen. Ik vind die echt heel mooi. Dat is zoiets blauw-groenigs. En pastelpaarsachtig. En op elke rol zit. Uh... Ik weet niet hoeveel meter erop staat. Want dat staat alleen. Dat staat niet meter, maar zo een yard of zoiets. Als volgende heb ik een heel leuke confetti. Dat is zo'n roze confetti. Met wit en dan zo vandaar rozee goudachtig. Dit is. Heel veel letterkralen. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Maar ik weet dat er heel veel zijn. Kijk, maar het is zo heel cool. Het zijn echt gigantisch veel. Dan 4 mm parels. In deze kleur. En ik heb je ook in deze kleur. 3 mm parels. dat zijn er best wel veel, en dan 4 mm parels in deze kleur, en dan heb ik hier een 1 en een 6, ja, nu dan het spiegelbeeld, maar dat zet dus op 16. voor mijn sweet sexy, en het thema is roze goud, dit is echt heel leuk, en ook nog roze, achter de ballonnen roze roze goud, iets in die regio. Het is niet echt helemaal roze-roze, maar het is ook niet echt roze-roze, dus ja, met de zin. Heel leuke oogjes, ik wilde er eigenlijk meer, maar ze hadden niet meer oogjes dan dit. Dat is wel een beetje zet, maar uh, maakt niet zoveel uit. Ook wel stickers, echt heel veel. Dan Superleuke belletjes, ik had echt dringen nodig ofzo. Of ja, ik had dat niet dringen nodig, maar het is wel leuk voor mijn voorraadje. Want die was bijna op. En dan als laatste deze heel leuke hartje. Zijn zo van die neon hartje? Echt super mooi. Dan is het alles wat ik heb gekocht. Alles. Het is eigenlijk echt, echt best wel veel. Dus vonden jullie het een leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!